De topper van de maand juni is Paul. Paul werkt op de afdeling Flight Intelligence. Paul is de speel binnen EU-Kling. Hij is een fantastische collega en heeft een enorme kennis van de luchtvaart. Ik noem hem ook wel eens Wiki Paul. Laten we hem gaan halen. Gefeliciteerd! Je bent de topper van de maand! Ben ik de topper van de maand geworden? Ja. Emma, en maar heb ik je eer te danken omdat je een fantastische collega bent en je hebt een enorme kennis van de luchtvaart. Super leuk, maar we zijn hier met z'n tweeën de cockpit van Newclaim En de cockpit functioneert totaal niet met een fantastische co-piloot, dus ook Marieke yeah. ja. <laughs> behoort tot de toppers van de maand.